Ik mis het zo ontzettend. Slap oude woeren, slechte wijn, bitterballen en andere vette happen. Nee, gekheid. Ik mis het echt verschrikkelijk. Maar andere ondernemers ontmoeten, dat kan nog steeds. Vrijdagmiddag. Meet your business match online. In 90 minuten zoveel mogelijk nieuwe ondernemers leren kennen. Zie ik jou vrijdag? Aanmelden kan via Eventbrite. Tot vrijdag!